Boys, ik ben de back! Jullie kanker moeten in de avond belt jouw kanker moeten gaan ophalen! Ik ga je familie ophalen! Dan ga ik sturen naar Duitsland met mijn RS3! Kanker kinderen. Ja toch boys, vergeet niet te liken, te abonneren boys! Voor de mensen, we gaan het lekker even hebben over ja, wat, wat gebeurt er als je aan in de avond belt, snap je dus? Voor de mensen, vergeet niet te liken, te abonneren, volg me op Instagram, ademlol-youtube, je weet het, toch? En abonneer op mijn tweede kanaal. Link in de beschrijving. We zien jullie na de intro. Oké, okay, boys, we zijn bij de video. Voor de mensen die voor even gaan beginnen, ik weet dat ik uh, ja, moet oppassen wat Iman allemaal vieze woorden zegt boys. Maar ja, kijk, ik, ik wil wel even zeggen, boys, ik wil eigenlijk mijn eigen zijn dan, uh, ja, dan andere mensen. Ik snap, ik scheld veel. Maar op het moment, boys, gaat YouTube sowieso op elke video. Gewoon, je weet toch die, um, uh, dat je moet verviveren, dat je ouder bent, boven 18 plus, ja. maar Ayman, zeg wat je wilt, voor de mensen, wat gebeurt er als je Ayman belt in de avond? Nou, Ayman, leg eens aan, stel je voor, iemand, een hater belt jou in de avond, die bedreigt jou, wat ga je dan doen? bedreigt bedreigd jij naast je van jou. ja en jouw touwbedreigd, mannen, ze gewoon niet in jouw plakken, kom op, daarnaast je kijkt, bedreigd, als ik kijker om toe, of dat een draag, ik sla heel hele tering, ik kap een kofferbak, want ik krijgt op overhoofdpellen door jouw kankeren. Okay, ik luidt, Ik voorkindertijd, ik je voertuig alleen, broeder. Ayman, ik wil je nog even zeggen, YouTube heeft onze views eraf gehad bij onze video. Voor de mensen, ik had een video gemaakt uh, deze week, dat was Ayman is weer terug, je ziet hem ook hier. Ja, die had. We weer terug, als je niet weet je kaartje moet gaan doen. 300 weergaven, dus 13k, uh, 1300, ja je weet, Mooi. dat had die video. Maar YouTube heeft weer views eraf gehaald, Ayman Omdat YouTube... YouTube deed allemaal het allemaal casino. casino, casino, deed Shark Wat is het broer En voor de mensen, ik, ik snap eigenlijk YouTube ook niet waarom ze altijd mijn views eraf halen man. Ik vind het ook eigenlijk ook niet meer leuk broer Ze pakken gewoon elke view, kijk Bijvoorbeeld deze had 3k Ik ben ja, YouTube heeft views eraf gehaald Welke? Bijvoorbeeld die van Cassiop had 18k Dus daar 1.100 views eraf gehaald Broer YouTube, je voilà, YouTube Jullie hebben altijd tegen mij Ayman broer Kom op man Kijk Pak... shit jouw kankje moeder slid! Wie is het put? <laughs> ah, ik begrijp het Frans uit. Mijn je kan Frans uit. Ja, slid! Donderwijze kankie moeder! Voor de mensen, uh, vrijdag komt er een hele speciaal video online. En dat betekent dat het bijna 2022 is. Ik ga een kleine 1 minuut, denk 1 minuut 50, een video maken. En uh, ja, ik gewoon jullie bedanken. Daarbij wat ik in dit jaar heb kunnen bereiken. Vorig jaar zat ik misschien nu, 1 jaar geleden, dus vorig jaar boys, in december zat ik misschien nu op 800 abonnees En we zijn gewoon zo snel gegroeid en wat ik ook wil geven boys is Je hebt altijd mensen die commentaar geven, je moet gewoon schaad hebben die mensen die mensen wil je laten stoppen hey. Toch Ayman? I ze weten dat je iets gaat bereiken Ja! Daarom... Ja. ja hoor, zo'n kanker laat ik niet ergens aan, ik ga je kanker aanraden. Op die kanker zo. Ja toch, ja toch, voor mensen uh, vrijdag komt er een video online dat jullie het weten. Woensdag komt er ook een video online met, uh, ik denk, weer iets met Ayman. Maar voor de mensen, ik wil jullie zeggen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Laat nee. het in nee. de comments. Uh, laat iets leuk in de reacties. Liken. Laat het abonneren niet, als je niet. Ja. En. Laat iets leuk in de comments of anders je kankermoeder niet als die jacht van die kanker, Alex. <laughs> <laughs> dat is een bericht. Alex is Alex is aan jou, bro. Voor de mensen, begin niet liken te abonneren. En ah, wat ik altijd zeg is peace out got the mojo deal. We been trippin' like crazy. Put out the coupe, at the light.